Welkom bij Johnson Johnson Vision in Groningen. Ik werk uh, al meer dan drie jaar bij Johnson Johnson Vision Groningen. Mijn taken zijn kwaliteitscontrole. Uh, en inspectie van documentatie. Alles wat we maken moet van hoge kwaliteit zijn, want het gaat over gezondheid van mensen. En moet voldoen aan de behoeften van patiënten, artsen, verpleegkundigen en alle anderen die onze producten gebruiken. De werksfeer bij Johnson Johnson Vision vind ik heel leuk. Geweldige collega's. zo leuke collega's als hier in het bedrijf heb ik nooit gehad. Ik vind het wel belangrijk en ontzettend leuk dat ik betrokken ben hier om mensen te kunnen helpen om beter de wereld te zien. Ik vind het ontzettend leuk en uh, altijd uitdaging. Superleuk. Word jij mijn nieuwe collega?